Ik ben Marcel, Marcel Grans. Ik ben hier op een kleine 500 meter voor jou aan de rechterkant. Die van het prachtige 80 we van, van de man. Oké, okay, uh, hoe voel je je vandaag? Op zo blij. Uh, nog vol energie. En wat mij betreft mag ik weer nog wel een week doorgaan. Oké, okay, we gaan nog even terug naar het begin. Uh, want je bent een van de twee uh, samen met Bram uh, geweest die Code Rood hierheen heeft gekregen. eigenlijk. Uh, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Door de groep Ludois. houden schijnbaar. Ja, uh, we zijn toen, uh, ja, het was volgens mij uh, september vorig jaar, zijn wij naar, uh, naar Amersfoort geweest. Op een, op, op, op een avond en uh, nou, toen waren er nog twee partijen over die, uh, die konden kiezen. Dat zou uh, Rotterdam worden of Groningen. En wij hebben, uh, als tweede mochten wij ons pleidooi houden. En uh, ik vond die van Rotterdam vond ik echt hartstikke goed. Ik denk uh, dit wordt niks. Dus uh, nou, we hebben ons pleit gehouden en uh, samen met, uh, met andere mensen eromheen heeft hij een videoreputatie gewerkt. Uh, maar in ieder geval, uh, ik heb in ieder geval het praatje gehouden daar en uh, nou, schijnbaar zoveel indruk gemaakt... Uh, ...en uh, dat gelukkig uh, Koudrood hier, uh, hier naar uh, Groningen is gekomen. Ja, en dan stap je s avonds in de auto, Bram en ik, en dan zie je, Nou, we hebben -Rood naar Groningen. Maar wat nu? Ja, ja ik bedoel ja zeiden. Uh, ja. nou, en, en, en dan kom je dus in een, in een geweldig netwerk van mensen. Uh, maar ja, als, als, als waarvan ik zelf ben een heel klein radertje ben in het spelletje. Uh, je mond valt open in, van de ene verbazing en de andere verbazing. Hoeveel mensen eigenlijk achter de schermen en ook voor de schermen misschien uh, werken uh, verzet voor Coder. Waardoor we, waarvoor, waarvoor we deze vier, vijf fantastische dagen tot nu toe uh, hebben kunnen organiseren. En een die moeten doen uh, op logistiek, en de andere op de media. En nog weer een andere op EHBO, de andere voor de keuken. Maar die mensen maken ook een gigantische diepe buiging, Want dat valt niet mee op, om bijna 750 mensen de eerste paar dagen te kopen. Ik ben, ik ben diep en ook echt diep moment. Je woont hier vlakbij. Uh, wat doet dat met je? Uh, ook al, ook al uh, ja, de, deze vandaag uh, vind ik heel moeilijk. Uh, ja. Maar dat met mijn doels. Uh, een tweeledig gevoel. Ja. Blij, trots, uh, om deel uh, uit te mogen maken van Cor de Roos. Ja, ja. Blij, trots, uh, door al die mensen die ik in de afgelopen elf maanden heb ontmoet, zowel uit binnenland als buitenland. En die ik dan niet meer herken, maar dan komen ze op de kamer en dan is het zo van... Hé hey, Marcel, en dan krijg je echt gewoon een gigantische knuffel. En, en eigenlijk ook wel heel erg, uh, misschien dat het straks wel over is of misschien dat het morgen wel over is. En dan is het voorbij. En dan, dan ben ik heel erg benieuwd in, uh, in wat voor gat ik ga vallen. of Misschien vallen ik wel niet in En uh, ja, dat, uh, dat maakt me ook wel weer een beetje een beetje weemoeder van uh, shit, het is voorbij straks. Okay. Nou. Hartelijk dank, uh, nou, geniet er nog van en, uh, en het we zullen jullie niet vergeten uh, en uh, de strijd gaat door. En ik durf namens Bram wel te zeggen dat wij jullie ook zeker niet gaan vergeten. Oké, okay, super. Dankjewel. Dankjewel.